Ja goed, we zijn uh, ondertussen, uh, heeft er een tafelwissel plaatsgevonden. Van harte welkom uh, hier aan de talkshow tafel voor de tweede ronde uh, van dit gesprek over de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt natuurlijk belangrijk. Uh, basis voor het brede welvaartsbegrip. Uh, en uh, bij mij aan tafel zijn weer drie nieuwe gasten uh, gaan zitten. Dat is uh, Imgard Borghout, van hoogleraar van de Universiteit hier uh, van Tilburg. Ellen Kroesen, directeur van VNO uh, NCW van zowel Zeeland uh, als Brabant. Uh, dus eigenlijk twee regio's die je uh, gelijk uh, meepakt. Uh, van harte welkom. En uh, Ranjit Klemings, hoofdstrategie van de gemeente Waalwijk. Uh, welkom en heel veel dank dat jullie hierbij kunnen zijn. Uh, Irmgard, we gaan uh, eerst naar jou luisteren als start voor het gesprek. Ja, dankjewel. Ja, het gaat hier om brede welvaart. En brede welvaart gaat eigenlijk over de kwaliteit uh, van het leven en heeft meerdere dimensies. En dat is ook al in het begin van het filmpje aangegeven. Het gaat om inkomen, het gaat om gezondheid, het gaat om uh, work-life balance, het gaat om maatschappelijke participatie, om veiligheid, milieu, huisvesting. En die arbeidsmarkt heeft op al deze aspecten ook een hele belangrijke rol. Um, de, um, er zijn een aantal problemen op de huidige arbeidsmarkt. Dus die moeten we ook tackelen. willen we kunnen bijdragen aan die brede welvaart. En um, de, sinds de coronapandemie zien we eigenlijk een paradox ontstaan. Aan de ene kant zien we dat er sectoren zijn die, te, die staan te springen om personeel, hè, waar talent uh, nodig is... Um, nou, denk ook bijvoorbeeld aan de energietransitie, waar het volgende blok zo meteen over gaat. Ja. Als wij niet in staat zijn om die arbeidsmarkttransitie goed te faciliteren... dan gaat het daar ook niet goed en heeft dat ook weer een invloed op die brede welvaart. Dat is dus de ene kant, hè, dus uh, tekorten, dus een spring om talent. En de andere kant zien wij dat er uh, ook een hele grote groep is van mensen die aan de kant staan... die wel willen werken, uh, kunnen werken... Maar die groep die wordt niet kleiner. Sterker nog, het aantal langdurig werklozen groeit uh, op dit moment. Nou, dat dat, dat, dat, dat uh, is aan de, aan de persoonlijke kant. Ja. We zien ook uh, organisaties, uh, die moeten wendbaar en weerbaar kunnen zijn op die uh, arbeidsmarkt. En ook als gevolg van technologisering, robotisering, toenemende concurrentie... Ja, gaan zij ook hun organisaties weer aanpassen in de toekomst. En Een deel van het personeel kan daarin mee... Maar een deel van het personeel zal ook uh, ja, de organisaties moeten verlaten. En in die zin is van werk naar werk ontzettend belangrijk. Want als dat niet tot stand komt, dan uh, weten we ook uit onderzoek dat het verlies van werk een impact heeft. Mm -hmm. op, niet alleen op je inkomen, maar ook op, uh, op, op de gezondheid van mensen. Wat weer raakt aan brede welvaart. Um, een ander ja, het probleem op de arbeidsmarkt op dit moment... is dat de arbeidsmarkt gepolariseerd is op uh, contractvormen. Um, kijken we naar zzpers en flexwerkers. Daarvoor is het gewoon een luxe als je een hypotheek kunt krijgen... of een goed pensioen hebt. Um, en um, een belangrijk punt is... we moeten niet alleen naar een goede arbeidsmarktwerking... Uh, mm -hmm. maar het gaat ook om zekerheid. Um, er is namelijk ook een groep... Uh, dat stond van de week nog in de krant. Dus dat kwam er ook mee uit. Uh, een groep werkenden, en dat noemen we de, uh, de groepen die toch in armoede leven, omdat ze gewoon hun hoofd niet boven water kunnen houden. En op het moment als de gastarieven stijgen en de energietarieven stijgen, dan zitten ze gewoon in de problemen. Nederland staat uh, voor een ontwerpvraagstuk. Uh, uh, en hoe gaan we in Nederland nu een infrastructuur bouwen die werkzekerheid en inkomenszekerheid biedt aan mensen op de arbeidsmarkt, uh, ongeacht het type contract wat je nu hebt... en ongeacht of je nu bij een grote werkgever werkt of bij een kleine werkgever. Nou, en die ambitie, die staat in mijn optiek, die valt of staat met uh, een goede publieke en private samenwerking. En één partij kan dat niet alleen. Overheid, uh, sociale partners en de ja. regio kunnen faciliteren, participeren... En, re en regisseren. Nou, dat zegt Tron Wildhaken, zit hier ook in de zaal altijd. Um, maar dat is de systeemwereld. En ik vond het ook heel mooi wat Wim van der Dong toen straks zei, van het gaat ook om het microniveau. Um, als je naar nieuwe zekerheid wil, dan um, begint dat ook bij de leefwereld van, van mensen. En um, op de werkvloer, waar mensen elkaar kennen, waar mensen elkaar vertrouwen en ook een gedeeld belang hebben in uh, werkzekerheid... En ik zou, wil ook daarbij aansluiten met de stelling die ik graag ook hier uh, aan tafel zou willen wil bespreken. Um, uh, organisaties hebben daar ook, een, dus werkgevers hebben daar ook een belangrijke rol in. Um, dus mijn stelling is ook dat juist bedrijven daarin de lead zouden moeten le nemen door het invoeren van proactief uh, inclusief HR-beleid. Ja. Dus, Even als een dus de bedrijven die zijn aan zet eigenlijk om, om het inclusieve beleid de, een boost ja, dat te dat geven. Ik dat zij er ook de lead gaan nemen. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. Als stelling als op deze tafel. Ja, heel goed. Nee, laten we gelijk uh, kijken, kijken wat de reacties zijn. Uh, daarvoor ga ik eerst. Uh, ja, ja Helen. <laughs> zeker. Ik voel, ik voel, ja, dat, is, dat, dat is het goede van weer live bij elkaar ja, zitten. En dan voel je dat, uh, dat, ja. dat er. Uh, wat borrelt. Ellen, ja, ga je gaan. maar het is uit mijn hart gegrepen. Kijk, de, ik, volgens mij is uh, de fase waarin we in de arbeidsmarkt zitten... is een ongelooflijke uitdaging hebben we mm -hmm. met elkaar. Want jij noemt aan de ene kant, uh, hebben we heel veel vacatures... maar aan de andere kant staan er mensen aan de kant. Ja. Ik denk dat het aantal vacatures... Wij hadden een jaar geleden niet durven verwachten... dat we in zo'n economisch sterke tijd zouden zitten... en daar zo ongelooflijk veel banen zijn. Ik denk dat ondernemers die brede welvaart... Uh, ontzettend omarmen. Mm -hmm. We hebben ook als VNO de brede welvaart zeg maar, als uh, landelijk programma. En dat is ook echt uh, waar ik voel dat ondernemers daadwerkelijk ook nu aan toe zijn. Ja. En mensen die uh, eigenlijk aan de kant nog staan van het arbeidsproces, waar zijn ze? Konden we ze maar bereiken om zeg maar, met elkaar uh, het werk wat er ligt ook daadwerkelijk in te vullen? Ik had gisteren een uh, congres, uh, naar aanleiding van een miljoenennota, staat ja. één ondernemer op, die zegt ik wil graag met iemand concreet aan de slag. Ik kan die nu op dit moment tien uur werk aanbieden. Dat is iemand die zit al jaren zeg maar, in een uh, vangnet. Ja. Uh, het is niet te doen. We kunnen het niet, we krijgen het niet voor elkaar. Dus wij, op de een of andere manier hebben wij met elkaar een systeem ontwikkeld. Ja, waar ligt het probleem dan? Dat ligt dan in, in met uh, wetgeving. Mm -hmm. in, in, in, uh, of het is 36 uur, 32 uur of niet. Ja. Dus uh, dat is de sociale vangnet, zeg maar, systematiek waar we dan met elkaar in zitten. Ja. En zo kunnen we heel veel voorbeelden noemen. Dus ik hoop echt dat die academische werkplaats niet echt vanuit alleen maar wetenschap en beleid, maar ook echt... De verbinding zoekt met de praktijk ja. en kijkt waar daar de belemmeringen en de kansen zijn ja. om met elkaar stappen te zetten. En als je die, die verbinding invult, krank. om een voorbeeld te geven, wat, wat, wat zou dan goed zijn om te doen vanuit de werkplaats? Nou, Ik denk dat wij heel veel van dit soort praktijksituaties uh, ophalen en weten... Ja. Als we die kunnen uh, benoemen met elkaar en kunnen kijken hoe kunnen we nou het systeem zo uh, uh, veranderen dat ook dit soort mogelijkheden uh, ontstaan, ja. dan denk ik dat we gewoon op microniveau bezig zijn met elkaar om die brede welvaart vorm te geven. Mm -hmm. En daar zit het volgens mij. Ja. Want het is... Abstract, het is een systeem, brede welvaart vraagt integraal uh, aanpak. Mm -hmm. Maar we moeten het allemaal individueel doen, op ja. microniveau. Ja. Ja. Ja. En de stelling dat, dat de werkgevers daar een belangrijke uh, slag in moeten Absoluut. slaan. Absoluut, ja. onderstreep ik heel erg. Ja. Zeker zo. Maar het moet wel mogelijk zijn. Dus die mensen willen we wel zichtbaar hebben, want die banen zijn er. En ja. ondernemers vragen aan mij, wijs, kom, zeg waar ze zijn. Want er uh, staan ondernemers, die staan nu op straat zelfs mensen te spotten... Ja. Om, om, om het werk te doen. Ja, ja. Rangit, uh, vanuit het Waalwijkse perspectief, is dit uh, herkenbaar, alles wat je tot nu toe voorbij hoort komen? Of is het bij jullie? Nee, zeker herkenbaar. en uh, Ik kom natuurlijk van een gemeente met, uh, met veel ondernemers en veel ja. werkgelegenheid. Ik zag uh, dat wij uh, van de, de grootste steden in Brabant uh, de grootste werkgelegenheid groeien hadden van de afgelopen jaren. Um, maar tegelijkertijd zijn er nog wel mensen langs de kant. Uh. Dat is gewoon zo. Ja. Uh, en als gemeente spelen we daar natuurlijk ook op in. We werken regionaal vooral samen daarin met de Langstraat, onze subregio. Samen met de, de collega en we en mobiliteitsteams. Mm -hmm. uh, die helpen om uh, eigenlijk de match te maken en ook eigenlijk de, ja, de verbinding te leggen tussen uh, de mensen die werk zoeken en daar wel problemen bij hebben. En de werkgevers die echt wel openstaan om die mensen aan te nemen. Want dat is wel wat ik terugzie bij het gesprek met onze bedrijven. Het is zeker gekenbaar. Ja, ja, ja. en wat denk jij dat... Uh, de, uh, ja, hoe ziet de arbeidsmarkt er ideaal liet eruit om brede welvaart op een goede manier te stimuleren. Wat moet er dan gebeuren in jouw ogen op dit moment? Nou, Waalwijk is een beetje een raar gemeente. Het is een middelgrote stad in, in Brabant, uh, mm -hmm. 50.000 inwoners, uh, waarvan ongeveer pak en beet 28.000, 29.000 uh, uh, arbeidspotentieel in de eigen gemeente, maar we hebben van 35.000 banen. Ja. Um, dus je hebt alles zo te maken met het feit dat veel werknemers uh, van buiten Waalwijk komen om bij ons te werken. Um, en wat je eigenlijk het belangrijkste opgave van Waalwijk is om te zorgen dat de mensen die er wonen, de gemeenschap van Waalwijk, mm -hmm. meer gaan profiteren van die economische boom die we hebben. Ja. Uh, en dat begint bij uh, goed werk, fatsoenlijk werk voor de werknemer, mm -hmm. uh, met een goed inkomen waar je een goed leven mee kan leiden, een goede huisvesting, die ja. is dichtbij denk ik. Maar uh, het betekent ook dat je als gemeenschap uh, van Waalwijk daarvan wil profiteren. Dus mm -hmm. wij zeggen altijd, hoe kun je nou er zorgen dat uh, de mensen waar wij meer profiteren van die economische succes aan de overzijde van de A51, want dat is bij ons echt een grens. Ja. Uh, het was door die gemeente heen. Aan de zuiden wonen we, aan de, aan de noorden uh, wordt er gewerkt. Nu zorg je ervoor dat die lokale gemeenschap eigenlijk meer gaat profiteren van die economische dynamiek aan de noordzijde. Ja. Zeker omdat die economie heel, helemaal niet begrensd is door die gemeentegrens. Nee. Uh, dus, de, uh, dus ik ben heel erg op zoek naar de vraag van... Joh, de, de, de, de baten zijn vaak particulier hè, van die economie en mm -hmm. boven lokaal. Hè, die landen uh, in Utrecht of die landen op nationaal niveau. Uh, maar de lasten zijn soms heel erg lokaal en, en ja. publiek. En, ga je en, dan hoe bepaal je nou, uh, Kijk, als je, als je spreekt over die e economische groei. Uh, hoe bepaal je nou of die groei ook in lijn is met het brede welvaartsbegrip? Uh, maak je zeg maar, van alle groeimogelijkheden gebruik? Of uh, je, moet je daar ook kritisch in zijn? Ik weet dat... Toen ik vijf jaar geleden naar Waalwijk we kwam, werd er heel erg gestuurd op het aantal arbeidsplaatsen. Mm -hmm. Dus hoeveel arbeidsplaatsen hebben we hier in Waalwijk en als dat maar ging stijgen, dan was het eigenlijk wel voldoende. En ik merk wel in de afgelopen jaren dat, dat, dat die focus los is gelaten. Ja. Uh, dus uh, nou, Het heet nu brede welvaart, uh, daarvoor gebruikten wij de telos uh, monitoring van duurzaamheid, mm -hmm. die een veel breder inzicht geeft hoe het eigenlijk met je samenleving gaat. Ja. Uh, en die focus loslaten en breder kijken, dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Ja. Misschien toch nog even uh, dat uh, punt vastpakken van het onbenut uh, potentieel wat je, wat je ook uh, aansnijdt. Um, als we daarnaar kijken, wat, wat, zou, wat zouden nou zeg maar, de belangrijkste acties zijn om daar een doorbraak te realiseren? Okay. Ja. Uh, ik denk dat we uh, eerst moeten weten waar die mensen zijn. Mm -hmm. Dus uh, het, het transparant maken van waar, ze, waar kunnen we die mensen vinden en hoe kunnen we zeg maar, de competenties, want het, het is ook een onderwerp wat je aanstippen. Hoe kunnen we de competenties goed inzetten op zeg maar, de economische groei en de banen die we nu uh, zien? Volgens mij kunnen we dat. Ja. Uh, ik, ik kan gewoon, ik, ik heb gewoon niet weet waar zeg maar, die belemmeringen uh, zitten. Hoe dat komt dat die mensen er nog zijn, je noemt ze. Mm -hmm. hè? En je weet ook, in Waalwijk zijn er zoveel vacatures En hoe krijgen we dat nou niet met ja. elkaar, uh, bij elkaar? Ja. En ik denk dat een tweede ook belangrijk is. En dat is van baanzekerheid naar werkzekerheid. Hè? Mm -hmm. Dus dat stipte je ook een beetje aan, volgens mij. Dat je heel erg inzoomt op competenties. En we zitten nu natuurlijk na de coronacrisis nu uh, toch wel in een situatie waar iedereen de veiligheid van zijn baan uh, heeft. Dus de ja. beweging op die arbeidsmarkt ook best moeilijk uh, op gang komt. Ja, ja. Uh, nou, ook daar kunnen we als ondernemers natuurlijk uh, best onze rol heel ja. erg pakken. Ja, zeker. Ja, ik, even. Als ik daar op in mag haken, inderdaad, kijk vooral ook naar gevaardigheden en, en skills van mensen die hebben. Mm -hmm. uh, dus reken niet, ik kijk niet alleen naar, naar diploma's, uh, uh, dus dan zijn ook uh, uh, de skills paspoorten zijn, uh, zijn, zijn in ontwikkeling. Ik denk dat dat goed is. Um, nou ja, en je hebt mensen ook niet um, 1, 2, 3, zeg maar, naar een werkplek. Dat kost ook nee. tijd. Ze, sommige mensen zitten al heel lang in de bijstand. Mm -hmm. um, en dan is er opeens is er aandacht voor deze groep, omdat er tekorten zijn. Maar ik denk dat je al veel langer en beter in gesprek moet kunnen gaan met van oké, okay, wat zijn je talenten, wat zou je willen en hoe kunnen we daar naartoe werken. Ja. En wij in Nederland. Uh, ja, dan, dan blussen we het huis. Of we komen in actie als het huis in brand staat. En mm -hmm. ja, dat is goed, want we moeten zorgen niet dat het hele huis afwikt. Maar eigenlijk moeten we naar een, een soort systeem uh, wat ook structureler is. Ja. En, en, en, en die ontwikkeling ook mogelijk maakt. Want ook ontwikkelingen en ook van werk naar werk of uh, een stap zetten kost ook tijd. En mm -hmm. die tijd, ja, wij komen in actie als er crisis uh, is. Ja. Nou, en daar pleit ik al, voor, of al langer voor, dat we naar zo'n systeem... Uh, infrastructuur moeten. En het is ook niet voor niks dat de SER uh, werkzekerheid uh, leven lang ontwikkelen en van werk naar werk nu uh, op de agenda heeft gezet van die infrastructuur moeten we over acht tot tien jaar hebben. En daar moeten we aan gaan bouwen. Ja. En jij noemde net de uh, regionale mobiliteitsteams. Tuurlijk, die zijn ook belangrijk, maar ook dat is een tijdelijk, uh, tijdelijk fenomeen. Mm -hmm. En ja, als je daar weer mee stopt, dan zitten we over een, een aantal uh, jaren weer ja. ja, precies hetzelfde, want dat hadden we na de financiële crisis ook. Ja, dat zie dus, je, je. knikt, dat is een herkenbaar dilemma, die tijdelijkheid. Ja, dat, is, <coughs> sorry, dat soort budgets zijn vaak tijdelijk. En uh, dan kun je dat inzetten. Uh, en, uh, gemeen maar, ja, dan ben je dus eigenlijk al te, te laat. laat ja, ja, nee, dat klopt, dat klopt maar zo gaat dat, dan, uh, gaat dat dan wel. Uiteindelijk, als je het heel plots laat, uh, gaat het ook om, zijn er mensen met tijd uh, die tijd en aandacht hebben. Uh, en, uh, dat is, moet dan niet een systeem zijn of een heel ingewikkeld netwerk, maar heb je gewoon mensen in je, in je netwerk, in je gemeenschap die uh, de mensen ook echt kennen. Ja. Mm -hmm. en ze, uh, niet alleen bij naam of van een e-mailadres, maar daarnaast toe gaan, met een gesprek zijn en ook die bedrijven kennen. En ja. weten hoe die bedrijven werken, waar, de, waar, de, waar zij mee bezig zijn. En dat vind ik een hele goeie. Dat ja. persoonlijk is eigenlijk veel belangrijker dan ingewikkelde structuren en uh, nou ja, ja. En want daar, zijn we, daar zijn we super goed in. Hè. We, Volgens mij willen we allemaal hetzelfde. Mm -hmm. uh, maar we zijn volgens mij heel erg goed in het bedenken van allerlei plannen. Ja. En die plannen, en die plannen die worden allemaal suboptimaal uitgevoerd naast elkaar. En daardoor redden we het gewoon met elkaar niet. Nee. Dus uh, dat is eigenlijk volgens mij... En dan, dan werkt één op één ja. uh, het kennen, het netwerk, werkt tot nu toe het beste. Ja. Ja. Ja. Misschien even de brug naar nou, uh, weer de werkplaats. Um, hoe kan de werkplaats nou op dit thema op een goede manier... Ja. Aan de komen. Ja. Dus de verbinding, dat zei ik eigenlijk uh, min of meer al, de verbinding echt uh, blijven houden met de praktijk. Ja. Dus uh, laat alsjeblieft ook ondernemers of uh, casuïstiek vanuit ondernemers of... Uh, La, geef ons daar ook uh, een deur, zeg maar even een ja. opening... om uh, daadwerkelijk vanuit de praktijk... Om de een die er rijden, te kunnen zijn. Ja, om ja. met elkaar te kijken hoe kun je die dan uh, opheffen. Ja. Of waar zit dat dan? Want het moet uiteindelijk in de praktijk gewoon gebeuren. Ja, zeker. Ja, dus hele directe aansluiting ja. met de ondernemers. Ja. Ja, vanuit ik, uh, academisch perspectief. Ja, dit, dit, dit is gewoon een aanbod. Ik zou zeggen, kom, uh, we gaan aan de slag. Want zeker. ik denk ook... Uh, Zeker, die casuïstiek is heel belangrijk, ook om te kijken, oké, okay, waar zitten de belemmeringen en ook dat we dat uh, kunnen generaliseren en ook kunnen valideren en op grotere schaal kunnen uh, ja. toetsen. Ja. Uh, en dan ook, uh, nou, wij, wij gaan ook starten met een aantal grote organisaties, maar het merendeel van de, van de, van, uh, de werknemers werkt ook bij kleine, bij MKB-bedrijven. Dus, ja. Ook initiatieven die bij grote corporates uh, plaatsvinden als het gaat om van werk naar werk, waar socia mooie sociale plannen zijn. Maar hoe kun je die uh, kenniskunde ook weer, uh, uh, ook weer brengen naar, naar het MKB? Ja. Uh, ja, goed, dat zijn ook wel uh, aanknopingspunten, denk ik, voor de academische werkplaats. Waar we zeker tussen uh, wetenschappers en de praktijk uh, mm -hmm. kunnen gaan samenwerken. Ja. Ja. Dus, ja, graag. Volgens mij belangrijk. Ja. Nou, ik was nog wel gefascineerd door de titel van, de, van deze academische werkplaats. We hebben het veel over die brede welvaart gehad, maar daar staat achter de regio. Uh, en volgens mij is, bestaat de regio niet, ik zou niet precies weten wat het is, want bestuurlijk gezien hebben we heel veel regio's. Mm -hmm. En de gemeente zit nog wel eens in verschillende regio's, geldt ook in ja. Waalwijken, dat is een tussen Tilburg en Den Bosch. Ja. En um, ja, ik zou naar de functionele regio's kijken. En als je naar de arbeidsmarkt kijkt of je kijkt naar de vraag tussen hoe krijg je nou uh, de mensen die iets willen graag in het werk in de bedrijven, dan moet je naar een veel smaller schaalniveau gaan kijken. Ja. Uh, en nou goed, de regio uh, in die zin, uh, kijk vooral naar de inhoud. En bepaal dan even wat voor schaalniveau het beste is. Ja. En, en uh, voor uh, Waalwijk, zeg maar, de, even de koppeling tussen Waalwijk en de werkplaats. Hoe, uh, welke mogelijkheden zie je daarvoor? Uh, ik denk dat die de regio's zijn. En uh, straks gaan we het nog over de energie hebben. Ja. de Energietransitie. Ik hoorde vorige week dat wij in Waalwijk in een van de hoogste concentraties van installateurs hebben. En als je van het gas af wil, dan schijn je die mensen echt nodig te hebben. Ja. Uh, volgens mij is dat uh, echt wel een, heel interessant om te kijken hoe je die kenniscluster uh, in zo'n middelgrote gemeente als Waalwijk wel kunt verbinden aan die grote opgave van de energietransitie. Ja. En daar kan deze werkplaats van me ook gewoon bij helpen. Ja. Nou, het is een perfect bruggetje naar onze derde en laatste ronde hier uh, aan tafel. <lacht> uh, dank daarvoor. Uh, dus uh, heel veel dank voor uh, jullie bijdrage en voor het uh, delen van jullie inzichten. Uh, dan gaan we nog even weer terug naar de muziek en uh, straks door naar de derde en laatste ronde over de energietransitie. Dank jullie wel.